Een van Bolus. Hé, hey, Bolus! Bolus! Bolus! Hé, hey, Bolus! Hé, hey, Bolus! Je bent een beetje verstopt. Ah, zo meteen heb je nieuw water. Hé, hey, Mascha! Kom eens, Mascha! Sintje! Masha, hey Masha, Masha, hey Masha die gekke paal staat daar. Hey Masha, hey, O, oh, Masha, ga je precies achter de paal staan? Oh Masha, hey, nu moet die, die kraan uit.